Goedemorgen, welkom op deze prachtige dag veld ben ik al eerder geweest vorig jaar in de zomer het is een paar keer geploegd intussen kijken of we nog wat leuks kunnen vinden wish me luck en een muntje kan er niks op maken dan. Kale duid, denk ik rijwielbelasting 1934 1935 is een stukje af. En een halve pulmcent hij gaat echt lekker op naar de volgende en een mooie leeuwencent erbij. Volgende vondst, mooie gesp. Ik heb daar niet zoveel verstand van, maar hoe oud die is, weet ik precies. Mooi pinnetje. Maar nou, wat opvalt is, achterkant nog een pinnetje hier. Nog niet eerder gezien. Thuis even schoonmaken. Ziet er leuk uit. En een mooie Willemscent 18,27. Ziet er nog redelijk goed uit. Op naar de volgende. En nog een mooie knop erbij. Lijkt wel iets op te staan, maar moeten we echt nog een beetje oppoetsen. poetsen. Oog hier naar gaan. Super dag vandaag, yes. En we gaan vrolijk verder met een mooi kruisje. Het ziet er ook wel oud uit. Het gaat hartstikke lekker. Boven verwachting. Op naar de volgende. En nog een Duits stad Utrecht. 17, 18, 18. Nou, mooi signaaltje. Incent, wil Helmina. Dan gaan we weer. Weer zilver. Dikke vette munt. Helaas door het midden. Maar als je, zoals je kunt zien een uh, oude breuk. Dus ik uh, kom gelukkig niet door mezelf. Weer een zilveren rijden. Toch iets anders. Ik heb geen idee. Kijk of de rest er nog ligt. Niet te geloven, uit hetzelfde gaatje komt de tweede helft, even toezien. Nou, hij past gewoon perfect jongens. Uh, Hopen dat we maar een uh, mooi schoon kunnen krijgen. En uh, iemand kunnen vinden die hem kan repareren. Uh, hier duidelijk te zien wat hij met klop is. jammer dat hij door midden is, maar ja, helaas. Wat een fantastische zoektocht is dit. Mijn tweede muntgewichtje, ooit. Uh, afbeelding denk ik nog wel uh, scherp te krijgen Dan moet hem thuis echt beter gaan schoonmaken. Super blij mee, vind ik leuke dingetjes. Topdag. Yes, op naar de volgende. Weer een uh, mooi signaaltje en het lijkt een hem... mooi Waar zit hij. Ja, ja. Oeh, die is nog leesbaar. Even op poetsen. Een over overrij al ja, alles nog niet te lezen. Het wapenschild uh, mooi scherp op de andere kant. Op naar de volgende. En weer een musketkogel. En de volgende vondst is gesp. En een leeuwencent erbij. Ziet er nog redelijk goed uit. Denk de laatste van vandaag.